Dancers. That's very new for me. I've never danced uh, like this in my life. The Thing is, um, how all three elements come actually together in an opera: dance, um, uh, musicians, music, and the singers. How how can we intertwine them and and make them um, as one? Well, just de audience will have so many things to look at it will be very powerful, I think. Je ziet eigenlijk niet dat dat op twee weken van nul af aan is in elkaar gebotst. Dus het is redelijk professioneel eigenlijk ook, vind ik, voor echt met jongeren te werken die uh, nog niet of maar half in het vak staan. Um, I think it's gonna be like a different okay. a different version of the uh, traditional Daido and Enies that we've always seen somewhere else. Er zijn weinig organisaties die dit zo doen. Dus dit, dit is voor mij echt een uniek project. De stijl van uh, Wouter en Itamar is iets uh, zeer modern tegenover dan de muziek die dan wel weer oud is. En dus krijg je een soort van originele, uh, ik vind het persoonlijk toch een zeer originele manier van uh, aanpakken. Als ik, allee, het is iets, iets helemaal anders dan de klassieke uitvoering van uh, barokopera of opera in het algemeen zelfs.